Oké, okay. ik ben de opname gestart. Dus hartstikke fijn uh, dat er mensen binnenkomen nu. Anneke komt nog binnen. Hartstikke mooi om te zien. Want mensen, dit is de vierde avond. Uh, dat we informatie verstrekken over de opleiding. Uh, samen met Ilja en ik doen, uh, doen dit, de host. En um, wij verwachten een aantal mensen nog... Uh, dat ze binnenkomen druppelen, maar dat gaat vanzelf komen. En uh, we willen dit keer de aandacht vestigen op een stukje, um, laatste stuk van de opleiding. Dus uh, richting uh, je examen toe. En ook wat er dan daarna gaat komen. <kijkt> Want dan heb je je diploma, maar wat dan? Um, en wat dat betreft, Patricia was als eerste binnengewandeld. Patricia, ga ik gewoon met jou even beginnen. Uh, want jij bent hierbij in deze groep, als ik het goed heb, ja, ik denk ik wel uh, de jongst afgestudeerde, zullen we maar zeggen. Uh, dat was in 2020? Ja. Ja? 2000. Uh, ja, of nee 2021? Januari, februari was het. Nou ja, jullie, je was al had natuurlijk al eerder je examen gedaan, maar we hebben gewacht met de diploma uitreiking. Klopt dat? Nee. Ja, dat ook nog, maar het was, uh, het was februari, januari, februari. Oké, okay, want, want toen was natuurlijk net corona gedoe ja. of zo. Hadden we daar last van bij jullie? Ja. Ja, daarom. Dus uh, ja. Dus je examen had je al wel eerder gedaan. Dus in 2020 had je het nog gedaan. Maar goed, dat gedoe eromheen. Um, het is eigenlijk wel leuk om even terug te pakken. Want Patricia, dan... Um, hoe was het voor jou om uh, je examen ook te doen en om daar naartoe te gaan? Hoe Was dat stressvol? Ik vond het superleuk. En het was ook wel gewoon nou, stressvol. Je moet gewoon alles op orde hebben. En dan is het niet stressvol. <lacht> ja, nee, ik vond het erg leuk om te doen. Wat, uh, wat heb jij gedaan uh, bij je examen? Als presentatie, bedoel je? Ja? Yeah? Over een uh, stukje... Eigen rouw had ik gepresenteerd. Uh, en dat had ik, uh, Ja, verwerkt in een uh, in eindpresentatie, een Stukje eigen rouw en dan uh, wat ik belangrijk vond. Uh, ja. In de examen, ja. Ja. Nou ja, dat is ook iets wat je als onderwerp al eerder had gehad ook natuurlijk in de opleiding, maar wat voor jou ook echt wel uh, meerwaarde had om, dat, om daar iets mee te doen, denk ik. Ja, zeker. Ja. ja. Dus gebruik je dat nu ook nog in je, in je bedrijfsvoering? Uh, het komt wel op mijn nieuwe website, zeg maar. Dat, dat, uh, ik heb geen opdrachten verder nog daarin gehad, maar ik, ja, het moet nog een beetje uitgewerkt worden verder. Ja, oké. Okay. Ja, tof om te horen. Ja. Um, ik weet gewoon niet meer. Ilja. Hoe, hoe was jouw eindpresentatie? Dat is natuurlijk alweer een hele poos geleden voor mij ook. Ja, en mijn eindpresentatie ging over rouw bij broers en zussen. Oh ja, ja. Omdat um, dat was ook een persoonlijke ervaring en uh, broers en zussen worden vaak vergeten, vergeten ook zichzelf. Um, ik ben dan ook uh, uh, toen was ik uh, voorzitter nee bestuurslid bedoel ik van um, Stichting Broedersiel. Mm -hmm. uh, dat is een stichting die aandacht vraagt voor broers en zussen in de maatschappij, omdat die zich dus vaak um, omdat die vaak vergeten worden, maar ook zichzelf vaak vergeten, omdat broers en zussen vaak gaan zorgen voor ouders, voor um, de partner van een broer of zus, voor de kinderen van een broer of zus. Um, dus daar ging mijn presentatie over. Ja. ja, ik vraag eigenlijk ook altijd wel aan mensen om uh, daar een stukje naar te kijken, hè? van uh, wat past bij jou, waar... Uh... Uh, blijf zo dicht mogelijk bij jezelf, ga niet dingen verzinnen uh, die er niet zijn en kijk naar uh, wat belangrijk is voor jou even kijken, dan hebben we ook nog uh, Gerda is binnengekomen hallo, welkom dat je er ook bij bent um, Gerda heeft ook bij mij in de opleiding gezeten en die is ook alweer een poosje terug uh, afgestudeerd jij zat in de groep bij Ilja, klopt dat? ja, klopt ja, dat kan mij nog niet goed horen, denk ik. Nee, dat denk ik ook. Ja, ik, ja, ik hoor je nou net. Ik hoorde namelijk niks en ik, ik, ik hoor je nu net. Ah, helemaal goed. Dus ik ben binnen, maar ik zit even te kijken van, uh, hoe ik meer kan zien. Ik zie alleen jou. Rechtsboven het we... in het knopje bij View. Ja, uh, dat klopt. Maar <coughs> daar staat. Dat kan ik niet vinden. Ja, komt de, de computer is weg geweest. Dat heb ik vanmiddag gekregen. Ik was hem aan het installeren en toen staat de er niet op. Ah, nou, je doet weer alles ja, knap. Hartstikke knap. Ja. Ja, nee, we hoezo. hadden het even over de, de eindpresentaties uh, van het examen ja. uh, van de opleiding. Ja. En um, heb jij daar nog iets bijzonders van gemaakt? Ik? Ja. <laughs> oh, nou, nou moet ik even... Nou, ik kom net bij mijn dochter weg, die was ziek. Ik moest de kind op. Even graven uh, in je geheugen, begrijp ik. Ja, ja, ja de, of ik er iets bijzonders van gemaakt heb. Ja, eh, daarna bedoel je? Of van de presentatie? Van je eindexamen? Ja, nou ja ik vroeg aan, aan Patricia al was het stressvol. Nou, Patricia vond het vooral eigenlijk heel leuk, zei ze. Uh, hoe was het voor jou om uh, ja, naar die presentatie uh, toe te werken? Oh, nou, dat vond ik helemaal geen probleem. Nee, fijn. Nee, nee dat, dat, ik vond het ook gewoon leuk. Maar ik, ik vond alles leuk, het hele jaar. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Oh, nou, dat is in ieder geval heel tof en fijn om te horen natuurlijk. Ja, ja. ja. En ik wist van mezelf wel van, uh, ja, daar valt nog heel wat te winnen aan kwaliteit. En, uh, uh, maar de basis lag er. Ja. Ja, dat dat, me, dat, stel, dat dat stemde me heel tevreden, laat ik het zo zeggen. Ik denk, Ja, het is me wel gelukt, want ik heb uh, heel veel... Uh, uh, uh, uitvaart gedaan dat eerste jaar, ja, allemaal pro ook gewoon om uh, ervaring op te doen. En, uh, nou, en als je dan ziet dat je, dat je toch nog wat leuks kan neerzetten, dan denk je, oh, dat hebben we toch snel gedaan in één jaar. Ja, ja, ja precies. Ja. ja, nou ja, jij bent gewoon als een speer gegaan. Uh, sowieso hebben wij jou allemaal bewonderd, uh, want je was de oudste cursist in de groep volgens mij, dat jaar. Ja, dat zal niet zoveel schelen denk ik, ik zou niet weten, nee. Nee. Bedoel je nee? Je was volgens mij de oudste deelnemer. Ja, dat ja, ja, ja, denk ik ook. Ja, ja, nee, ik, ik zit even te kijken. Ik, ik zit aan, uh, aan de knopjes van. Uh, nee, het is wel goed zo. <laughs> ik laat het wel. <laughs> dat je ons nog steeds niet kan zien, bedoel je? Ja ik, ja, ik zie jou wel, maar ik zie de rest niet. Dan denk ik, oh. hoe kan dat nou? Kan het nou? Ik moet nog meer kunnen zien. Maar ik zie, er zijn zes uh, zijn er uh, online. Ja. Okay. Misschien als iemand anders gaat praten, dat het dan het beeld verandert, of niet? Ja, hé, hey. ja, hallo. Ja, wel, dat is Ik zie links onderin jouw naam staan. Ja, dat klopt. Ja, ja. helemaal leuk. Ja, nee, maar daar zie ik het dus direct wel. Nou, Daarom vind ik het niet erg. Nee. Maar dat kan helemaal goed. Het ja. nee, maar en, maar, uh, en dan kom jij ook nog helemaal uit het uh, Friese noorden. Noorden, uh, noorden. Hoge noorden in Friesland. En uh, dus jij ging, jij ging er helemaal voor. Je hebt uh, dat jaar. Uh, uh, nou ja, heel wat afgereisd uh, om uh, naar de opleiding te komen en uh, je hebt je volledig ingezet. Je bent uh, natuurlijk ook mee op stage geweest. Je bent er ook nog mee geweest met iemand anders, meen ik. En ja. jij zegt ook dat het eerste jaar nadat de basis er stond, ben jij gewoon heel jaar ook inderdaad uh, he, nog uitvaart uh, gaan uh, fotograferen om jezelf maar gewoon die ervaring te geven. Ja, ja. Ja, nou, en, het, uh, de, ik, ik heb het niet het heel jaar gedaan hoor. Ik, het jaar zeg maar, dat, uh, dat ik de opleiding deed, heb ik al uh, gestart daarmee. Ja, ik denk dat ik toen wel een stuk of twintig uitvaart heb gedaan hoor. Ja, daarom. Dat is wel een dingetje, denk ik, van, uh, dat vind ik heel belangrijk, Nou nu zeg ik van werk worden betaald. Maar uh, ja, het is, het is zo'n specifieke discipline, zeg maar. Ja. het is veel meer alleen uh, dan fotograferen. En uh, uh, ik denk, ik wil gewoon ervaring opdoen, Ervaring gewoon, gewoon voor de leeuw gooien. Ja. En ik weet niet meer precies uh, dat het moment kwam dat ik dacht, ja, maar nou ga ik er echt geld voor vragen. Want anders wil het ook niet meer, want het kost je heel veel. Ja. Tijd, energie, maar ook uh, geld, omdat je veel ja. moet investeren. Ja. Ja. Maar dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik... Uh, voor dit jaar dacht ik van, hey, ik wil twee keer zoveel uitvaarten dan het jaar ervoor. Nou, dat, uh, als het zo doorgaat als nu, dan... Uh, dan kom ik wel drie keer zoveel. Ja, gaat hard. Ja, nou, ja. ja moet je kijken. Nou, het is nu nou even, ja. Ja, nou even rustig, maar het is me goed ook. Ja, dat is bij mij helemaal niet rustig. Want nu kun je gewoon in die achterstand wegwerken. Maar, ja. Ja. Ja, ja, dus nee, moet je dat nagaan. Dus uh, dat zegt ook wel iets, want, want uh, in het begin heb je misschien zoiets van ja, waar ik vandaan kom, is dit nog helemaal niet bekend. Nee, nee klopt. En dan moet je nagaan, als je dit verhaal hoort, dan denk ik, ja, weet je, als jij iets wil en als je erin stort, dan gaat het gewoon lukken. Nou, dat is ook zo. En dan zeg ik ook altijd vertrouw het proces. Want het, het gaat om twee dingen. Het gaat om zichtbaarheid en je moet redelijk goed werk leveren. Ja. En dat, dat zijn je beelden en dat zijn de manieren van jouw werken. Nou, gisteravond werd ik door een uitvaartleider opgebeld. Ik had vorige week een reportage weggebracht en uh, de nabestaande was ook heel dankbaar. En ik had al aangegeven van, uh, nou ja, eigenlijk, hè, dit kost wel veel tijd. Maar hè, misschien moeten we het digitaal doen. oh, dit heeft zoveel meerwaarde. Maar toen is die uitvaartleider gisteren nog eventjes bij uh, die persoon geweest. En ze belde me op. en zei, ik wil je even bellen. Ik ben zo onder de indruk. En dan gaan we. En je, je kent me wel. Het gaat me niet om mezelf op de borst te slaan. Het gaat me helemaal niet om. Maar het is zo kostbaar. Ja. Hè? Het, uh, toen ik haar liet zien. Ze was zo in tranen. En uh, het eerste wat ze zei, wat vind ik dit mooi. Ik zie allemaal liefde. Weet je, het zijn twee dingen. Dus de verdriet komt binnen. En, en, en alle hevigheid, maar het wordt gedragen, het, het, het, het, het, je kunt wat met het verdriet, omdat je er zoveel liefde voor terugkrijgt. Ja. Nou ja, daar, daar, daar doe je het voor. Dat is absoluut waar. Ja, mooi. Ja. ja. ja. ja. En dat is leuk als, we, als een, een uitvaartleider die je dan terugbelt, oh, ik, ik moet het even tegen je zeggen, ik was zo onder indruk, ik vond het zo mooi. En, uh, oh ja, dat was ook een dingetje. Um, uh, de reportage was mooi, zeg, maar hoe jij het aflevert. Uh, nou, het ook dingen die, die ik bij jou geleerd heb. Hè? Je, uh, netjes. Hè? Van Christel had ik gezien hoe zij uh, haar USB sticks uh, uh, versturen. Nou, ik heb haar even gevraagd: van waar bestel jij dat? Ik heb het daar ook besteld. Mooi blikje. Uh, mijn logo erop. Een logo op het stickje. Allemaal heel netjes. Een tasje met mijn uh, logo erop. Uh, hè? Ja. En uh, een klein fotoboekje erbij. En, en, uh, nou, gewoon, ik zal je. Uh, je vraagt er geld voor en het, het is niet duur, maar het kan wel veel geld zijn. Maar dan hebben ze ook recht op kwaliteit. Ja. En uh, dat kun je leveren. Ja. Ja, jij bent je, wat dat betreft in, in no time uh, zeg maar ook gewoon uh, professioneel fotograaf geworden. He, nou, ja, maar ik kon ook niet anders. Nee. Ik kan nog vijf jaar. <laughs> dat moet ik <laughs> Nog vijf jaar te gaan. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, en dan uh, ja, je had je een hele mooie tijd uh, samen om ook uh, aan Christel uh, een nieuw maatje te ma krijgen, zeg maar. Dat jullie uh, bij afscheidsmomenten zaten en uh, ja. ook samen naar uh, bijeenkomsten gingen. En toen leerden jullie elkaar wat kennen. Ja. En, uh, en toen zijn we vrij snel, toen in, dat, in die tijd, moet ik even denken hoor, de tijd vliegt altijd. Dat we in ja, februari 2019 hebben we, uh, zijn we met vijf mensen opgegaan voor het uh, keurmerk afscheidsfotograaf. Ja. En met vieren zijn we toen ook geslaagd. Ja. En. Uh, ja. Nou, misschien is het dan voor, voor tijd voor Christel om ook eens nog wat daarover te vertellen, eventueel. Want hoe, hoe was dat? Om, om daarvoor op te gaan. Ja, ik vond dat ook wel heel leuk. Omdat, ik, uh, omdat het zo leuk is dat je je focust op iets. Dat je, nou, dat je uiteindelijk naar een doel werkt. Uh, en dat je weet dat mensen jouw foto's willen zien en gaan beoordelen. Dat ja. mensen. Uh, van jou willen horen wat jouw drive is, hoe jij werkt, hoe je omgaat met mensen in rouw. Uh, ja, dus ik vond het wel heel mooi omdat je daar zelf op dat moment uh, dan ook weer van leert als het ware. Omdat je dat heel vaak, ja, uh, ik ben ook in principe tevreden op mijn foto's en ik heb het idee dat ik goed omga met mensen in rouw. Maar als je het moet formuleren voor een soort commissie, ja, dan, dan moet je daar toch echt nog wel even anders over nadenken als dat het allemaal zomaar... Uh, uiteindelijk uit je komt want ja dat is dan toch voor je gevoel moet je daar dan toch even echt weer wat meer moeite voor doen om het uh, ja. Ja, om het allemaal goed op een rijtje te hebben en je ja. moet natuurlijk uiteindelijk families benaderen of je hun foto's mag laten zien uh, Nou, dan moet je ook over nadenken hoe je dat uiteindelijk netjes doet en welke families je doet je wilt natuurlijk ook mooie series laten zien dus ja dus het is allemaal wel eventjes weer uh, ja de vinger aan de pols als het ware van je vak en dan uh, ja dat gewoon zo goed mogelijk overbrengen ook in dit geval op de keurmerk examencommissie ja ja, dus, uh, ja. ja ik weet nog wel dat ik echt vond dat ze me er dus flink onderhanden namen ze me zeggen ze hadden echt de meest vreselijke vragen voor me had ik een idee <laughs> ja. was dat voor jou ook zo of toch niet Nee, ik vond het wel meevallen, maar goed, okay. ik was toen heel kort daarvoor, had ik een best pittige operatie gehad. Dus misschien ben ik ook wel, dat ze zoiets hadden van, nou, dat ze er zit. <laughs> want volgens mij was ik een week daarvoor of zo, heb ik een week in het ziekenhuis gelegen. Ja, ja, maar ja. ik wou zo graag, ja. dat ik gewoon dacht van, uh, ja. want jullie zijn ook uiteindelijk echt geweest. Uiteindelijk lijfelijk. En ik mocht toen ook via Zoom. Ja, omdat, we, ja, precies. Ja, ja. omdat ik helemaal nog niet reizen mocht, niks. Maar... Uh, ja, en ik ben meestal enthousiast, dus waarschijnlijk was ik voor Zoom ook enthousiast en dat... Ja. Uh, nou. Dus ik was in elk geval heel blij dat ik geslaagd was en dat ja. ze ook, uh, ja. ja... Maar ze hadden inderdaad vragen ook, uh, ja, die je dus niet van tevoren weet. Nee. Maar zoiets als je dan, als je dan iemand op je afstapt en die wil niet op de foto. Ja. Hoe los je dat dan op, weet je wel? Dus dat, dat zijn wel vragen die je dan eigenlijk natuurlijk wel paraat moet hebben. En nu ja. had ik dat al een paar keer meegemaakt, dat je uiteindelijk ergens aankomt en dat gewoon in een groep. Ik heb ook een kistdrager gehad die zei, ik wil niet op de foto. En dat ik daar zoiets had van, ja, maar weet je, ik, dat ga ik proberen, maar als je de kist draagt, dan kan ik niet om jou heen. Dus, dus weet je, ik maak de foto's en ik probeer jou niet, niet uiteindelijk extra aandacht te geven. En dan kun je later met je schoonmoeder of dan kun je later met die kun je vast wel uiteindelijk even de foto's doornemen. Wat je echt niet wil, dan kun je dan overleggen. Want ja. dan is het eigenlijk ook al klaar. Ja, en dat ging goed. Dat, ja, ja, fijn. Ja. Dus uiteindelijk, zo waren er allemaal dingetjes. Maar als je natuurlijk iets meer ervaring hebt, dan is het ook makkelijker om uh, ja, uiteindelijk daaruit dat voorbeeld te halen, zodat je die ook weer kunt vertalen naar de keurmerkcommissie. Ja. Dus, um, ik vond het erg leuk, om, omdat je even weer op je eigen vaardigheid en je kennis en je ja, dergelijke, word je even weer getoetst. En dan moet je gewoon even uh, ja, mee aan de slag voor die tijd. Al die ja. dingetjes verzamelen en zo. Alle stapjes. Maar dat ging heel mooi, want we kregen een via jou, stapje voor stapje. Dus uiteindelijk hoefde je, en sommige stapjes waren heel makkelijk, dus dan, nou, dan had je weer een leuke week. Dan kwam er weer een pittig stapje, dan had je weer een drukke week. Dus uh, ja, ja. Nee, ik ben er uh, tot op de dag vandaag blij mee dat ik dat heb gedaan. Ja, nou dat is in ieder geval heel fijn om te horen. Ja. ja. Um de mogelijkheid is er nu ook voor mensen die de uh, kiezen om de opleiding te gaan doen uh, om een soort stok achter de deur te krijgen en te zeggen van nou ik uh, ik wil ook door daarna ik wil dat uh, ja. keurmerk gaan behalen uh, dus dat, dus we hebben een soort van uh, pakket uh, st stuk daarin uh, om ja hoe moet ik dat zeggen uh, om, om er nu al voor te kiezen van nou oké okay, ik ga dan ook oh, even ja. door ja en um, Daarbij heb ik ook bedacht, het ook heel prettig kan zijn, dat je dan een soort van groepje hebt de, wat je met elkaar kan helpen om, uh, om het ook allemaal te behalen zeg maar. Om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, gezondheid meisje. Ja, ja. Okay, <laughs> nou, ik, uh, ik denk dat wat jij daar zegt, denk uh, uh, dat het heel belangrijk is. Dat je je daarvan bewust bent, hè, dat je kwaliteit moet leveren en uh, dat je daar ook in kan groeien. Ja. En dat je ook kritisch durft te zijn. Hè? En uh, het, het gaat ook niet uh, uh, om elkaar een beetje naar de mond te praten. Daar heb je niks aan. Nee, nee, nee. En, dus uh, het is ook heel erg mooi om juist elkaar je feedback te kunnen geven. En te laten zien ja. van, hé. Hey, uh, uh, dus dat, en dat denk ik dat dat heel tof is in de, in de samenwerking met elkaar. En dat ook in de opleiding ontstaat het al vaak. Dat mensen al uh, elkaar opzoeken en denken van, hé, hey, van jou kan ik nog wat leren. Uh, en dat je dus ook vragen kan stellen aan elkaar om daar, uh, ja, ja. Om elkaar naar te kijken. Ja, ja. en, en uh, je bent vaak een beetje blind voor je eigen fouten. Of uh, uh, je weet wel van, ja, dit doe ik eigenlijk niet goed, maar ik weet niet goed hoe ik het anders moet doen. Mm -hmm. En uh, ja, dan kan een ander je tips geven. Ja, ja. ja tof om te horen. Uh, ik hoop dat dit ook een beetje steun geeft aan de mensen die, uh, die ervoor gaan staan. En die zeggen van, uh, ik wil dit ook allemaal behalen maar het lijkt allemaal nog zo ver weg dus hoe is dat eigenlijk het proces dat je zegt van nou zo'n uh, zo'n jaar verloopt uh, uh. kijk als je erop terugkrijgt is het altijd heel snel uh, maar voordat je eraan start is het toch van wow wat moet ik nog allemaal gaan doen en hoe is het allemaal dus misschien Patricia nog weer even die, ik zie jou zo mooi knikken ik vond het wel heel spannend jou om eraan te beginnen dat is best wel een, een laag zelfbeeld, kwijt dat. En ik ben daar wel heel erg in gegroeid uh, tijdens de opleiding. Ja. Hoe, en hoe komt dat dan? Nou ja, omdat je toch uh, inderdaad uh, spreekt met anderen. En die vinden je werk goed. Dus word je daar zeker over? Ja. ja. Ja, dat helpt zeker hè? dat je elkaar uh, daarin begeleidt ook. Nou, mooi om te ja. horen. Ja. ja. Ja, en je eindproject en zo, dat heb ik natuurlijk wel ingezet ook voor mijn bedrijfsvoering, voor de nieuwsbrieven en um, dat soort dingen. Dus dat helpt je ook echt wel op weg om je ja. betere stappen te zetten in je bedrijf. Ja. Ja, en ik denk dat je daarna misschien ook wel weer op zoek gaat naar van, oké, okay, ik heb nu een soort basis meegekregen, maar wat heb ik nu nog nodig en waar ga ik me in verder ontwikkelen? Ik ja. weet van Gerda bijvoorbeeld, zij heeft het stukje video wat meer opgepakt erbij, hè? dat je dus eh, fotografie en een combinatie van een stukje video erbij doet. Ja, met telefoon. Ja. Want ik ben geen videograaf, videograaf zeg ik. En daar nee. wil ik ook geen concurrent van zijn. Maar de, de, de, die kleine stukjes hebben heel veel meerwaarde. En doe je wel, voeg je dat dan samen in, een, in je grote slideshow ook? Okay. Ja, dat, uh, ik maak altijd een presentatie en daar voeg ik dan al kort stukjes uh, film in. En uh, uh, uh, ik, ik heb hem nu op een, uh, een, een selfie stick met een driepootje. En daar heb ik een telefoon in. En dan kan ik hem heel snel kan ik hem verplaatsen. In het begin dan, dan duwde ik snel even het ding in de hand van uh, iemand die er dan zat. <laughs> denk ik van, oh, nou moet ik even een foto maken. En dan gaf ik iemand dat... Uh, uh, mijn, uh, mijn camera. Maar ik denk, dat ga ik anders doen. en Mijn man is ook wel eens mee geweest. Hij zei, ik, ik moet eigenlijk op straat uh, met dat ding staan. En, uh, maar ik wil niet uh, dat een ander, uh, zeg maar, uh, denkt van, oh, die kan ik wel gebruiken. Dus die uh, waakte er wat over. Maar dat is, uh, ach, het is eigenlijk heel simpel. Je zet hem aan. Hè? En uh, ik edit hem ook nauwelijks. Ja, ik knip er wat af. Hè? Ik haal stukjes eruit die dan interessant zijn en die je dan toe, toe kunt voegen. Dat zijn vaak uh, de, de toespraakjes, hè, de woorden die ze zeggen of kleine stukjes eruit. Maar dan, dan heb je bewegende beelden. Ja. ja, ja. En dan heb ik uh, uh, de dierpresentatie, daar zet ik, ja, misschien doe jij dat ook, om, maar dan zet ik een muziek onder van, uh, die in, in de dienst is gespeeld. Ja. ja, ik heb er ook wel mee gewerkt aan ja, de bewegende ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dat kan ik nou ook heel snel uh, wel in elkaar uh, krijgen. En een van de laatste uitvaarten, heb ik heel veel gefilmd, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar er waren drie kleine kindertjes bij, ik heb hem gewoon in, in een hoek gezet. Dat eigenlijk alles opgenomen kan worden. En dat edit, edit ik ook niet, hoor. Ja, het begin en het einde. En dan, uh, dan krijgen ze dat. Nou, dan zijn ze zo dankbaar voor dat ze dat hebben. Ja, en het, dat is de moeite niet. Nee. Ja. Nee. Nou, dat zeg jij. Maar voor nou, ik, de moeite is, is niet om te doen, hoofd. laat ik het zo zeggen. Ja, nee, ja. maar goed. De, de, de moeite, ja, precies. Het is toch weer een extra dingen een handeling. En die die, uh, dat heeft toch altijd weer ook uh, nevenhandelingen daarna. Ja, dat heeft wel enigszins. Nee, maar goed, uh, op een gegeven moment heb je dat zo eigen gemaakt. Exact. Maar dat ja. bedoel ik te zeggen dat, dat ja. weet je. Uh, en dat is zo mooi om aan te geven dat je hebt dus. Wat dat betreft heb jij dus hierbij ook weer een niche binnen de niche gevonden. Ja, dat, dat die is bij jou ook past. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, want ik heb het al, uh, Ja, de laatste keer heb ik er ook geen, uh, geen uh, Ik had een offerte gedaan, daar stond er niet in. Maar ik heb nu wel op mijn site staan van als ik een video bij doe, dan, dan, dan, dan hangt een prijskaartje ja. ja. Omdat ja, ik zeg, ja inderdaad, in het begin kost het me veel meer tijd, dus daar heb je in moeten investeren. En uh, uh, het, het heeft echt meer waarde. En, uh, dat, ja. dat mag je ook wel uitdrukken, zeg maar, in, uh, in, in, uh, ja. in het bedrag. Ja. ja. En je dekt jezelf ook een beetje in. Want, uh, uh, anders dan loop je het risico dat je er veel te veel tijd in moet steken om alles, voordat je alles kunt afleveren. Ja, ja, ja. Daar moet je ook voor waken. Hey, en dan zijn uh, Christel en Gerda zijn ook nog weer uh, samengekomen in een uh, groepje in het noorden. ja. Dat je een samenwerking, hoe, hoe loopt dat? Gaat dat ook heel prettig? Nou, super slecht nou. Oh, sorry. Als je een ander onderwerp ja. heel prima. Ja, nee nou, nee, nee, nee. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Ik, ik neem nog even op, uh, Christel. Uh, ik had een uh, al vrij, vrij moedig uh, uh, gepromoot, zeg maar, in de provincie. En een collega die uh, in een andere plaats zat, die, uh, daar, uh, daar stond ik boven. En dat, uh, dat vond ik niet zo leuk. En, uh, maar goed, dat, dat, dat heeft met heel veel dingen te maken en die, uh, die, uh, die wilden niet meer samenwerken daardoor, daarom Ik denk, en, maar dat is voor mij het, het, het leerzame van uh, kijk hè, waar, waar, heb, waar had je het zelf beter kunnen doen om het te voorkomen uh, en uh, nou, bij ons had het dan vooral te maken met ge vooraf geen duidelijke uitspraken hebben, wel vooraf uh, bepaalde uh, uh, Regio's afgesproken. Ja, nee, maar dat je, dat je een idee over hebt. Ja, maar zo wil ik het. En, uh, of tenminste, zo zie ik het. Het gaat niet om wat ik wil, maar dat moet je met elkaar afspreken. Zo, ga, zo, zo vind ik dat, dat je het moet doen. Dat hebben we gewoon niet uitgesproken. En dan had, had die, andere, die had andere ideeën erover dan ik. En later dacht ik, oh no, snap ik waarom. Zeg maar, in het overleg het soms zo moeilijk ging. Mm -hmm. en ja, nou, ik vind het jammer. Het is nooit mijn bedoeling geweest om het zo te doen. En uh, er is verder ook geen ruzie of zo, maar uh, die samenwerking is er niet meer, maar we gaan wel op een, een of andere manier gaan we met z'n drieën in ieder geval verder. Oké. Okay. Ja. ja. Ja, dus dan gaan we ons na de zomervakantie met z'n drieën bij elkaar komen en kijken hoe we dat weer vorm gaan geven. Ja, ja, ja. Dat het een soort doorstart kan worden. We zitten natuurlijk een beetje met een naam en wat dan ook, maar daar gaan we het allemaal over hebben. Oh, nou. Ja, maar het had wel echt echt toch wel uh, wel functie uh, en het heeft nog steeds functie om zo samen te werken. Uh, maar ik merk wel, je moet erom denken. Je kunt wel samenwerken, maar uh, samenwerken om van elkaar te leren, elkaar te helpen. Maar iedereen heeft wel zijn eigen bedrijf. Klopt. Hè? Ja, en dat, ja. dat, moet je niet, uh, dat moet je niet willen dat een ander bepaalt hoe jij dat bedrijf voert. Dat, dat doe je gewoon zelf. Uh, maar uh, wij hebben een geweldige kans gekregen om onze naam neer te zetten uh, in het najaar. We kregen een, een bot. Voor een paar honderd euro per persoon. Bij hoeveel adressen was het, uh, Christel? 300.000 mensen kwamen... Ja, uit. gewoon uiteindelijk de noordelijke drie provincies. En we kregen ja. iets van zes pagina's in een dagblad. Ah, oh, super, ja. Ja, ja. ja, dus dat was echt uh, een ja. gigakans. Ja. ja. Maar goed, ja. Dus het, dat uh, is eigenlijk waarom die naam eigenlijk nog een beetje... Maar we weten dus niet of we de naam kunnen houden. En anders moeten we kijken hoe we dat oplossen. Maar goed, dat is niet voor nu, maar dat is wel... Uh, ja, ja, ja. Ja. Dat ja. samenwerken, nou, daar moet je ook goed over nadenken, maar uiteindelijk zijn we ook altijd heel blij geweest dat we samenwerken. GED en ik hebben toch altijd nog ja. dat speciale, dat je, ja, dat je weet dat je op elkaar kunt vertrouwen als invaller mm -hmm. en dat je elkaar kunt helpen als je ergens uh, mee zit met een probleempje of wat dan ook. Ja, ja, ja. En we wonen gewoon relatief dicht bij elkaar in het noorden, dus dat maakt ook uh, dat we ja. ook wel langs elkaar kunnen rijden en, maar dat moet ook groeien uiteindelijk en dat moet ook iedereen, ja. Ergens moet je, moet je mensen vinden als je dat wilt, die een beetje matchen met jezelf. Ja. Ja. ja, hartstikke tof. Nou ja, ik moedig het altijd aan. Hè, dat, dat samenwerken is natuurlijk gewoon ontzettend fijn. En uh, het sparren, ik bedoel, Ilja en ik zijn nu de tijdje bezig met uh, het vormgeven voor de opleiding in België. En uh, wat Geweldig, doen we doen wel daarvoor. Ja. En, uh, ja. Weet je, Ilja en ik, uh, wij vo we voelen ons al helemaal goed team samen. Ja. Dus uh, dat is ook wel heel erg prettig. Uh, moet je even een beeld halen, want anders dan uh, ze is er nog. <laughs> Jazeker, zeker. Ik zie haar nog. <laughs> ja, ik ja, niet echt over. Over. Nee. ja, nee, dat is zeker heel prettig inderdaad. En af en toe, ja, dan uh, even sparren en uh, ja, even uh, als je met elkaar praat, uh, krijg je vanzelf inspiratie. Ja. Naar twee kanten toe, dat is gewoon heel fijn inderdaad. Uh. Nou ja, en Patricia weet ook weer alles van uh, via afscheidsmomenten. Ja, dat zeg je, daar ben je ook enthousiast over, dus uh, dat is leuk. We hebben een leuke beurs gehad uh, oh, ja. afgelopen weekend uh, in Appeltern. Ja. Oh, ja. Dus, uh, dus om, om jezelf bekendheid uh, te verwerven, daar, daar is altijd heel wat voor nodig. En als je dat ook nog eens uh, voor een deel ook samen kan doen, uh, ja, dat doe ik alleen maar fantastisch. Ja. Dus het ondernemerschap is eigenlijk wel een onder, ja, flink onderdeel natuurlijk, uh, naast dat je een, een uh, fotograaf bent en uh, dat je een naam wil uh, neerzetten in de afscheidsbranche. Uh, dat je een netwerk gaat opbouwen, dat mensen ook jou leren kennen, dat je dus af en toe misschien een publicatie inderdaad, uh, hè, zoals in de krant of wat dan ook kan krijgen. Want naamsbekendheid is, uh, is niet vanzelfsprekend. En om het alleen maar een beetje op social media of waar dan ook te posten, dat is ook niet voldoende. Want dan zullen de mensen die jou kennen ze allemaal al leuke likes geven. Yes, yes, yes. Um, en waarbij je dan het gevoel hebt, oké, okay, ik hoort gezien en dat is leuk. Mensen vinden mij leuk. Maar ja, die uh, gaan niet meteen uh, jou inzetten. Uh, omdat niet iedereen in, om zich heen uh, overleden mensen heeft of zieke mensen heeft of wat dan ook heeft. Dus je hebt uh, meer dan alleen maar je... Ja, je, je vrienden en je volgers nodig. Uh, je netwerk uh, ook in de uitvaartbranche is gewoon heel erg belangrijk daarin. Ja, je, misschien is dat wel interessant nog, Christel, want jij hebt niet per se de, de opleiding gedaan. Jij bent uit, van, uit jezelf al uh, heel erg deze kant op gegaan. Uh, jij bent al veel langer bezig dan de opleiding uh, bestaat. En uh, he, toch zijn we met elkaar dan in, uh, in contact gekomen. Ja, ja en uh, merkte ik al dat jij ook op jouw manier al op een hele hele mooie manier bezig was en, uh, ja, ik heb natuurlijk heel veel tijd kunnen nemen want mijn eerste uitvaart was een beetje noodgedwongen een vriendje van een van de kinderen die waar mijn kind bij was verongelukte en toen deed ik de fotovakschool op dat moment dus toen ja. dacht ik van ja als iemand dit moet fotograferen dan ja dan ben ik eigenlijk aangewezen persoon dus toen ben ik naar die ouders gestapt uh, met trillende knieën. Nou, dus zoiets van, ik zou foto's willen en kunnen maken. Want het jongetje, zijn afscheidsdienst was in de sporthal met eversbalken en kaskoppen en wat dan ook, waar echt honderden kinderen op zaten. Mm -hmm. Dus dat moest gewoon vastgelegd, vond ik. Ja. En, zo, en dat was dus mijn eerste uitvaartleider, als het ware, die natuurlijk dat allemaal gewoon organiseerde, waardoor ik met haar contact had. Ja. En zo is het eigenlijk van uitvaartleider naar uitvaartleider gegaan. Maar ik weet inmiddels dat je dus niet alleen meer op uitverleid is. Maar toen kon dat nog. Ja, ja, ja. Toen, kon het ja, toen was er bijna geen social media. Dus toen nou ja, was het inderdaad dat ik, dat ik uiteindelijk mensen bezocht. En, nou ja, en uiteindelijk later kwamen de beurzen. die waren, Want ik heb het over 20 jaar geleden. Dus die, dus die waren er ook niet op dat moment. Ja, ja. Maar ik kon dus wel heel mooi. Want ik deed allerlei soorten fotografie. Ik kon wel heel mooi. Op een gegeven moment merkte ik dat ik niet meer zoveel ballen hoog wilde houden. Want je kunt niet alle soorten fotografie goed doen. Dus dat is iedere keer bij een nieuwe opdracht, bij een ja-tegen zeg, moest ik dan weer aan de slag met mezelf. Dus op een gegeven moment ben ik dan in gesprekken. Uh, ben ik eruit gekomen dat ik eigenlijk het beste bij afscheidsfotografie pas. En toen ja. heb ik me daarop gericht en de rest heb ik gewoon uit losgelaten. En op zich doe ik nog wel eens wat. Uh, maar dat is niet waar, waar ik me op bericht. En toen was er opeens iets nieuws voor mij, afscheidsmomenten. Dus toen dacht ik van, oh, maar dan zijn er nog nog meer mensen die dit ook graag doen. Ja, ja. Dus uiteindelijk zo ben ik bij afscheidsmomenten terechtgekomen. Dat ik ja. dacht van, er zijn mensen die gewoon, ja, die hetzelfde werk doen als wat ik zo graag doe. Ja, fantastisch. En die dat niet, want ja. als je dat vertelt, uiteindelijk op een verjaardagfeestje, dan vonden mensen dat toch wel een beetje een rare baan, weet je wel. <laughs> Zoiets ja. van, ja, maar, maar dan, dan zoek je toch steeds het verdriet op. Waarom zou je dat willen? Ja, ja nou, dan komt natuurlijk een heel verhaal, dat ik dat dan niet zo zie en... Uh, ja, dus uiteindelijk heb ik nu mijn focus echt op afscheidsfotografie En uh, ja, daar ben ik gewoon heel blij mee. Ja. Maar ik moet nu ook wel de social media, dus dat is mijn dingetje. Die moet ik nu ook wel... Uh, dat gaat wel steeds beter hoor, maar die moet ik gaan bedienen. Dus ik blog heel netjes en zo. En ik, uh, ja. Maar dat is allemaal niet... Uh, dat, dat, dat, dat ik, Nou ja, wat ik hoopte, dat je uiteindelijk door jaren... Uh, uiteindelijk in alle rust op kunnen bouwen. En dat je dan ook daardoor een groot netwerk hebt. Maar er zijn gewoon heel veel mensen, en dat weet ik dan weer van Gerda, er zijn heel veel mensen die helemaal niet weer een uitvaartleider uiteindelijk een uitvaartfotograaf zoeken. Nee, dus die klopt. gewoon googelen. Ja. Ja. En die dan niet bij mij komen, of in van niet kwamen. Dus, dus daar heb ik ook een slag in moeten maken. Ja. Dus zo, ja, zo blijven we groeien. Ja, precies. En, uh, ja, ja. ja. ja joh, dat je het alweer twintig jaar doet, is toch fantastisch? Ja, ja. ja. Ja, ik heb echt moeten zoek, zoeken ook. En ik wist ook niet dat het bestond. Hè? Totdat ik zelf uh, zo ver was dat uh, er ja. achterkwam dat de fotograaf niet zomaar een afscheidsfotograaf nee, is. Nee, is ook zo. Dat had je met je moeder, geloof ik. Hè? Ja. Ja, ja. Ja. ja. Zijn er mensen die hier... Uh, even kijken, want dan heb ik Jos, die heb ik gezien. Die is er. En Ellen. Uh, dat jullie misschien een vraag uh, hebben aan deze mensen. Want zij zijn natuurlijk al... Uh, ja, posen mee bezig. Zijn al wat, wat meer ervaren. En in wie weet heb je dat ook helemaal niet, hoor. Ik bedoel, maar ik bedoel, stel je ook... Uh, ja, nu heb je die kans. Uh, mocht het ja, ook zijn. Ik heb, ik, heb, ik heb wel een vraag. Ja. Uh, Eergisteren was ik er ook al uh, bij geweest. Nu je ik dat uh, over samenwerken met... Dus dat je met twee fotografen op pad gaat. Maar wie is dan, uh, zeg maar, uh, In leiding richting familie? Uh, ga je allebei dan... naar zo'n voorgesprek? Of ga je... een van de twee? Nou, de... Uh, uh, met z'n tweeën fotograferen vind ik vaak eigenlijk niet eens zo prettig. Uh, dat, ah, behalve als ik het met Christel kan, dat, dat was echt super. Maar ja, dan, dan ken je elkaar en dan merk je dat. Ja. En dat uh, was inderdaad, de uitvaartleider had mij benaderd. En ik ben degene die zeg maar, dat contact heeft gehad en uh, ook heeft gehouden. Nou, en die samenwerking was super. En, en dan kom je direct naar, ja, dan moet je elkaar goed kennen. Hè, dan moet je dat van elkaar weten. En. Uh, wij zeiden zelfs achteraf, zeiden we kunnen we eigenlijk niet eens zien welke foto's jij nog gemaakt en welke ik heb gemaakt. Ja, uh, het, maar het, het uh, vragen me ook vaak mensen van, nou mag ik, mag ik met je mee? Mag ik foto's maken? En, uh, maar dan heb je er eigenlijk meer werk van dan, uh, dan, uh, dan plezier. En dat, dat, uh, dat ben ik eigenlijk een beetje terughoudend tegenwoordig. Dat vind ik vind het wel jammer voor mensen die ervaring willen opdoen. maar denk ja, ik moet zelf het werk wel aankunnen. Ja. Op zich moet je gewoon heel duidelijk afspreken dat er één hoofdfotograaf is en de ander ja. is dus ook echt tweede lijn. Ja. Want anders dan sta je iets moois op te nemen en dan heb je opeens inderdaad degene die je bij je hebt, die gaat in beeld staan want die denkt ik kom nog wat dichterbij en dan sta je tegen de rug aan te kijken van iemand ja. die eigenlijk hetzelfde beeld wil maken die hij ook in het hoofd had. Ja. Dat, en dan heb ik één keer gehad, iemand was zo enthousiast en die rende rond en dat ik echt dacht die heeft helemaal niet door waar ik ben. Dus uiteindelijk moet je echt wel afspreken dat er één iemand is die gewoon uiteindelijk vrij beweegt. En de ander kan daar achter bewegen of, of die pakt van bovenaf van een galerij in een kerk of ja. hè, Dat je echt... Uh... Maar ja, dat moet je inderdaad heel duidelijk afspreken, want dat was mijn ervaring ook. Dan denk ik, ja, dan staat ik een te ja. schieten en dan uh, schiet jij ja. ervoor. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar precies, is dat is een heel belangrijke. Dat, dat, uh, ja, wat, je, wat je ook echt wel noemt, je bent niet voor niks, noem je dat ook echt een tweede fotograaf. Ja. Ja. Dus uh, de familie moet daar wel toestemming voor geven en de familie moet ook weten dat hij er is, ja. Uh, ja. maar in feite moet hij dus gewoon bij wijze van spreken helemaal uh, in, in, in het, uh, ja. ja, achter het tweede gordijn ook letterlijk bij wijze van spreken ja. verdwijnen. Maar ja, op zich ja. soms, want de ja. laatste die Gerd en ik hebben samengewerkt, die, die was dan heel overzichtelijk, want uiteindelijk was er heel veel binnen in een grote schuur, maar er was ook heel veel buiten. Dus het was eigenlijk Gerd daar binnen, ik buiten, dus dat is dan niet zo moeilijk. En nou, Maar dat geen... is ook de reden dat we het samen hebben gedaan. Ja. Ik zei, toen ja. zei ik, dat nou, kan ik niet alleen doen. Nee. Ja. Nee. Maar toen ben ik uiteindelijk gaan rijden voor Gerda en Gerda achter in de auto bij mij ja. met ja. de benen buiten boer bij wijze van. En gewoon links en rechts in camera en ik langzaam en Gerda riep stop of... Uh, nou, dan stopte dus toen ben ik gewoon gezwist, dat ik gewoon chauffeur werd. Nou, dat was ook prima want uiteindelijk ging het natuurlijk om dat de familie de mooiste foto had. Ja. Dus de second shooter mo die mocht ook chauffeur zijn. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat is allemaal leuk eigenlijk om te doen. Het ja, en ja Logistiek uiteindelijk... is dat uh, heel belangrijk soms. ja En dan ook samen bedenken ook. hoe je zo slim mogelijk zoveel ja. mooie beelden maakt. En ja. hoe je dat ja. met z'n tweeën doet. Ja. ja, ik heb het nu ook voor zaterdag. Dat is een uitvaart met op drie locaties. Waar ja. we heen gaan. En op elke locatie komt ook een erehaag. Omdat het ook weer een... Uh, het is een iemand uh, bekend in de af uitvaartbranche. Ja. En die... Um... Ja, alle collega's willen, willen kunnen zeggen, bij wijze van spreken. Ja, oh ja. Uh, maar ja. die kunnen dus, die zijn aan het werk, snap je? Dus die, die kunnen alleen maar even een moment pakken uh, om, om een erehaag te vormen. En dan uh, daarna weer gewoon door aan het werk. Ja. ja. ja. Dus, uh, dus soms is het inderdaad ook creatief nadenken van oh, hoe, hoe lossen we ja. dit dan op? Ja. ja. Ik ja. heb laatst inderdaad, mijn man heeft ook ergens, toen had ik eerst de fiets nodig. En toen had ik de auto nodig. Dus die stond ergens in Centrum Groningen met de auto. En hij op mijn fiets en ik zo eens van doei en uh, door. Maar omdat, ja, omdat ik ook niet anders, anders dan zou ik weer gewoon uiteindelijk met de fiets was ik weer te laden in het crematorium, want dat, dat is dan buiten de stad. Nou ja, ja. dus zo ben je af en toe heb, heb je gewoon iemand nodig. Nou ja, die heb je ja. meestal wel als je. Maar meestal red ik het wel al alleen, maar je moet wel heel goed logistiek nadenken, vooral als je op drie plekken bent. Ja. En dan zelfs dan hoe je de auto neerzet op de eerste plek, hè, hoe je dan. En wat dan de, de slimste route is, van A naar B en van B naar C, en ja, nou ja dus dat is altijd wel een puzzeltje, maar zo vind ik ook alweer leuk, ja, ja. hoort er ook bij. Ja, en los het dan maar eens op, ik ben ooit één keer tegen een paaltje aangereden toen ik dus snel snel snel van de ene locatie naar de andere en dan dacht ik kan hier niet, ik kan hier niet weg, ik kan hier niet parkeren, toen heb ik me er toch ergens tussen gewurmd en later bij het wegrijden niet bedacht dat daar een paaltje stond. Nee. Ik heb ook een keer een, een soort Renskei of zo, omdat ik, dat ik dacht, nu niet, ik moet nu fotograferen. Ja. Dure straks wel. Ja. Ja. Ja. ja, maar ja, zo gaat dat. Zo gaat dat soms. jongen, nee. Ja. Alright. Ja, nou leuke vragen Jos, want dan moet je kijken wat het allemaal losmaakt. Ja, leuk. ja, ja. om allemaal te wachten staan, zeg maar. Ja. Um, Ilja, heb jij misschien nog iets? Dat zou zomaar kunnen. Ik weet nog dat jij iets hebt. Jij weet dat ik iets heb, ja. Ik heb um, eigenlijk best wel uh, heel leuk nieuws. Ja, yeah. yeah. <laughs> ja. Ik um, ben dus heel erg bezig met de uh, opleiding en de gastdocenten te vragen en wie hij te vragen en de examencommissie natuurlijk. Want ja, vandaag gaat het ook over het uh, einde van de opleiding. Daar hoort de examencommissie bij. In de examencommissie um, in Berl Mag ik Mijn op... hoffeltje? Ja. Ja, ruffeltjes te vroeg. Oh. In de examencommissie in België um, uh, zit uh, Katrien Smeijers van de Ritual uh, uh, Coach Academy. Um, Katrien is ritueel begeleider. Uh, de examencommissie bestaat uit uh, verschillende um, disciplines in de uitvaartbranche. Uh, dus uh, Katrien is, um, is ritueel begeleider. Zij is oprichter van de Ritual Coach Academy uh, in Antwerpen City. Um, leading Lady. Uh, Daarvan, zegt ze zelf, uh, is ook zo natuurlijk. <laughs> um, en de examencommissie bestaat uit Anja Leinders. Anja is natuurlijk, um, was er van de week bij. En Anja is ook in Nederland, um, uh, zit in de examencommissie communicatiedeskundige. Uh, en de derde persoon die ik gevraagd heb, die mag je rafeltje En die ja het echt heeft, is Manu Kierse. Dus Manu En nu kijkt Gerda op, ik wist het! gestrikt ah, wow. ja. gestrikte Ilja! Ja. Oh, yes. Super raad, hè? Mm, ik heb ja. hem opgebeld en ik heb gevraagd van nou ik ben hier mee bezig en um, uh, zou je dat willen doen? En hij zei ja! ja. ja. ja. Super toch! Ja. Ja. Ja. Ik zei al, nu wil iedereen de cursus doen! Ja of niet natuurlijk! Nee, ja, ja. Oh, oh. ja. Ja, geweldig. Ja. Ja, voor degenen die Super. niet weten wie Manu Kiersen is, is misschien nog wel even heel belangrijk. Uh, Dr. Anders, klinisch psycholoog aan de Universiteit in Leuven. Uh, ik weet niet hoeveel boeken op zijn naam staan, maar dus auteur van onder andere uh, uh, Praten met kinderen in Verlies. Uh, Gouden handdruk, nee, Gouden vinger, oh, oh, oh. ik ja. weet het niet juist uit mijn hoofd. Verdriet. Vingerafdruk van vinger, verdriet. Vingerafdruk van verdriet, ja. Uh, nou, en nog, nog heel veel andere boeken. Hulp bij hij verdriet. Wordt Hulp bij verdriet, ja. Uh, nou goed, dus um, uh, een man die onwijs veel zich hard maakt uh, voor um, uh, het begrip wat er allemaal bij verdriet uh, gebeurt, bij rouw gebeurt. En daar ook, uh, ja, het, het, het resoneert compleet aan de missie uh, die ik heb neergezet, de emotioneel gezondere wereld. Uh, uh, als die ge, uh, gevraagd moet worden over verlies, nou bijvoorbeeld nu voor de coronatijd, heeft hij volgens mij meerdere keren ook uh, bij televisieprogramma's of bij andere uh, interviews uh, zijn woord kunnen doen. Ik weet niet of Ellen daar iets van, uh, van heeft meegekregen in België, ik weet niet. Ja, in België is hij heel gekend, hè? Ja, het is een heel aangename mens en ik heb een aantal keren een voordracht gevolgd, zowel online als in real life. Ja. En het is echt een heel innemende spreker ook, die echt wat hij vertelt, al gaat het over rouw en verlies en verdriet. Het is echt van de eerste tot de laatste minuut houdt hij je vast. Het is echt een zalige mens. En het is echt heel, heel mooi wat hij ook vertelt, heel nuttig. Ja, absoluut. Ik weet nog wel, Ilja, de eerste keer dat jij hem hoorde, zei hij van... Oh, ik voel me eindelijk, hij, hij, het was een monoloog, dus hij was alleen enkel aan het voordragen. Hè? En uh, ik voel opeens alsof ik uh, begrepen word en alsof ik in gesprek met hem ben. Terwijl, ik voel uh, me aan het woord, als, ja, alsof de... hij naar me luistert. Terwijl hij alleen aan het woord was inderdaad, dat ik hem niet met hem gesproken had toen. Ja, ja dus dat is natuurlijk hartstikke bijzonder. Dus het is een en... bekende man, uh, in Nederland ook wel bekend, maar dan moet je dus al iets meer weten van, uh, van de verlieskant, zeg maar, dat je hem uh, bent tegengekomen. Hij spreekt ook op een heel toegankelijke manier. Hij gebruikt uh, Je ja, Jip en Janneke taal, zal ik maar even ja. zeggen, dat je het ja. gewoon heel goed kan begrijpen, geen uh, moeilijke woorden, of dat je denkt van jee, waar hebt hij het over, maar echt gewoon, en met heel veel voorbeelden uit de praktijk, dat je ook echt kan snappen van, oh ja, hier gaat het over, dat je het ook gewoon voelt, zeg maar, uh, ja. Ja, dus uh, daar zijn wij heel erg blij mee, uh, dat hij uh, een warm hart toedraagt. Ja. Uh, hij heeft destijds ook uh, mijn boek Dat fotografeert toch niet uh, gelezen en daar een mooie recensie voor de achterflap uh, op kunnen maken. Dus ook daarvoor was ik hem natuurlijk hartstikke dankbaar. Maar uh, zo'n toegankelijk mens is het dus ook, dat hij daar helemaal voor open staat en zegt, oh ja hoor, dat doe ik. Nou ja, ja echt zo zeker? normaal is dat niet, voor mij, nee. maar hij vindt dat van wel. Ja, het is ook heel fijn. Ik had hem hiervoor denk ik drie keer eerder gesproken. En uh, nou ja, hoe het is, ik bel hem op van de week. En uh, dus ik zeg wie ik ben. En oh ja, weet ik nog hoor, zegt hij. <laughs> ja, ik vond het echt bijzonder dat hij wist wie ik was eigenlijk nog. Want ja, hij spreekt zoveel mensen natuurlijk. Uh, ja, nee, ik weet wie je bent. Nou, leuk. Ja, dus ik ben uh, echt heel blij. Ja. ja, snap ik helemaal. Ja, dus uh, als je eenmaal geslaagd bent en... Uh... Hij is, de, hij is met je handtekening op je diploma. Nou, dat is toch wel helemaal tof, hè? Ja. Ga ik de opleiding maar opnieuw doen, Henk? Ja. Kan je kan die handtekening bij mij er ook nog op? Ja. ja, je bent welkom, Patricia. Ja. Nou, Patricia, als jij het keurmerk uh, haalt, dan heb je een handtekening van Ellen Dresens. Ellen Dresens is uh, heel hard op weg om uh, ongeveer hetzelfde te doen als Manukiërs hier in Nederland. Ja. Alleen, zij is nog een stuk jonger. Ellen Dreesens uh, is uh, onlangs op het jeugdjournaal geweest, uh, voor de, voor, omdat zij vooral gespecialiseerd is in het stuk uh, uh, Kinderen en rouw, uh, Dus de opname voor mensen die dat interessant vinden om terug te kijken. Uh, nee, ik zeg jeugdjournaal, maar ik zeg het helemaal verkeerd. Klokhuis. Oh. Klokhuis, serie over de dood uh, bij Kinderen. Oh, ja. ja. Klokhuis, sorry. Het zit na het jeugdjournaal. <laughs> zeg dat goed? Ja, ja. Of ervoor? voor. Ik weet het, nee, daarna. Ik, mijn kinderen zijn te oud. <laughs> mijn kinderen kijken het niet. <laughs> Ach, nee, maar daar kan je zo van leren, dan een klop nee. Dus die, die serie kun je nog even terugkijken dan met je kinderen, want dan gaat het over de dood. Ja. En uh, volgens mij zijn dat vier afleveringen waarbij in uh, twee afleveringen ook Ellen een, uh, een stuk uh, heeft mogen doen. Maar zij wordt dus in ook gevraagd uh, van ja, als het over verlies of rouw gaat uh, in Nederland. Uh, ja om daarover een stukje te delen. Ze, ze heeft een TED-talk gehouden. Dus ook op YouTube of op TED-talks of wat dan ook kan je het uh, vinden. En, uh, dus wat dat betreft uh, vind ik dat ik ook voor de tijdkeurmerking-toetsingscommissie gewoon heel mooi uh, mensen heb uh, kunnen vinden die daar ook uh, bezig is. En Ellen is wat dat betreft ook reuze creatief. Ze, ze danst, ze zingt in het theater soms uh, doet ze... Uh, vanaf de voordracht, uh, ze fotografeert, ze zit ook in een fotografieclub, dus ze heeft ook echt wel een beetje kijk en kennis over dat soort uh, dingen. En het boek wat ze heeft gemaakt, daar zitten geen tekeningen in van haar eigen hand, maar heeft ze wel natuurlijk echt gekozen voor mensen die daarin uh, met haar mee meedenken. En, uh, en ze heeft een rauw scheurkalender gemaakt, maar dat zijn allemaal ideeën die ze ook heeft. Dus ik denk, ja, ontzettend creatief mens. En ondertussen geeft ze gewoon les, of ja, gewoon aan de Universiteit van Tilburg, over psychologie. Dus uh, ja, dat zijn van die, van die uh, mensen die zowel dus kant als beta kant helemaal uh, goed kunnen neerzetten. En uh, ja, Ellen is nu nog hartstikke jong. Dus, uh, ik ga ervan uit dat ze net zo'n missie heeft als, als Manu om dat uh, vanaf de kinderleeftijd al goed zeg maar, uh, neer te zetten. Ja, ja. ja Manu kiezen is ook nog uh, heel... Uh actief moet ik eerlijk zeggen, uh, ondanks zijn leeftijd. Ik uh, had dus gevraagd of hij er vanavond bij wilde zijn, want ik dacht, nou dat is natuurlijk helemaal leuk. Maar hij moest werken tot 10 uur. <laughs> en, ja, hoe oud zou hij zijn? Ik weet het niet, maar uh, ja. Klinkt goed, goed. Hij was dus nog laat aan het werk. Ik denk oh, 74 ja. of zo is hij volgens mij. Ja, dat is, dat is goed, goed. kunnen. Ja. Ja. ja. ja, en hij heeft ook gewoon kanker. Gewoon, weet je wel? En werkt gewoon door. Ja. ja. ja. Die mensen die, die stoppen niet totdat het batterijtje gewoon echt leeg is. Ja, ja. dat is ook mooi. Hartstikke mooi. Ja. Nou, volgens mij, wat mij betreft, zijn we een beetje rond. Ik weet ook niet hoe lang ja, dat... we al qua tijd er best wel Wessel. Mag ik nog één ding wat zeggen over het keurmerk? Ja, nee, ja, ja, met ja. name het keurmerk. Van, uh, ja, prima. Uh, want ik ben wel heel erg uh, nou ja, gejaagd op, maar... Uh, een stukje professionaliteit en uh, ook naar buiten toe. En, uh, ik weet wel, er zijn heel veel fotografen die heel go goede reportages kunnen maken, die geen keurmerk hebben. Maar naar buiten toe is het wel een garantie naar de uitvaartleiders. want ja. in, uh, in de uitvaartfotografie zijn heel veel mensen die heel bewogen zijn met mensen die zijn overleden en wel uh, goed kunnen fotograferen. En uh, die doen het dan voor een vrijwilligersvergoeding. Maar uh, hebben niet in de gaten dat het niet alleen dat op het knopje drukken hè, op het juiste moment belangrijk is, maar ook hoe je dat doet. En uh, ik hoor heel veel toch, uh, veel te vaak van uitvaartleiders die daarop afknappen. Hè? En die zeggen, nou nee, een fotograaf heeft er alleen maar last van. En, uh, ik heb dus nog nooit gehoord van een uitvaartleider en ik denk jullie ook niet. En uh, uh, dat is toch wel een, een grote meerwaarde van, uh, van het keurwerk. Ja, dat, dat je een grotere trouwe op. Neemt. Ja. Nou ja, ja. Ik, dat zeker. Het gaat dat, ja. ik, uh, ik ben echt ook wel met dingen bezig. Om uh, uh, nog altijd wil ik, heb ik ooit gezegd van ik wil heel graag op dat lijstje komen van uh, de, je wensenlijst, vooraf dat je overlijdt om in te vullen wat, wat wil ik allemaal. En daar staat niet standaard bij uh, een fotograaf of een videograaf of, hè, om de herinnering te bewaren. Ik ben heel, heel, heel hard op weg om dat wel voor elkaar te krijgen. En ik mag er verder nog niet veel over kwijt. Uh, maar er zijn al meerdere partijen daarmee met mij bezig. Om het zover uh, te krijgen. En uh, ja, op het moment dat ik daar... Uh, dus ik heb daar zeg maar nu een vinger in de pap. Maar op het moment dat ik ook echt die vinger eruit kan halen en zeg van... Hé, hey, het is zover, Dan uh, gaat het natuurlijk heel groot aan een grote, grote, grote klok... Uh, maar zij zijn daar dus uh, ook heel erg bij gediend en uh, zijn heel blij om te horen dat dus al zoveel mensen inderdaad het diploma behalen en daarnaast ook uh, straks het keurmerk gaan behalen. Dus ja, dat wordt gewoon een klapper straks, zou zeggen. Ja. Maar ik denk dat er echt uh, een, een toevoeging is uh, in, uh, uh, op dit terrein, hè, in, ja. in de uitvaart. Ja. Dus het, ja, het is mooi dat we dat nu, zeg maar, er is zo'n keerpunt. Weet. Voorheen was ik degene die, zeg maar, soort van komt smeken van, je kunt niet alsjeblieft daar aandacht aan besteden spelen en kunnen niet alsjeblieft meer dat hè, een beetje. Of het overtuigende manier neerleggen. Ja, maar dat is logisch dat je dat. En nu draait het om en komen ze naar mij toe van, hé, hey, Boukje, jij hebt iets ontwikkeld, hè. En kunnen we daar gebruik van maken, maar kunnen we daar dan niet iets mee? En moeten we de, hè, hoe zetten we dit neer bij de uitvaartleiders? En dan denk ik, nou, dan zijn we op het goede pad bezig. ja. Ja, super. Ja. Het is een proces. Ja. ja. ja. Dus uh, die omwenteling, die, die, die is bezig, die is gaande. En uh, tegelijkertijd is het chaos in uh, heel, heel de wereld, zou ik maar zeggen. Uh, maar dit, dit, is, dit gaat ook door. Zo, Mooi. Ja. Oké, okay. nee, ik moest het nog even kwijt. Nee, heel goed uh, ja. Gerda, dankjewel. Ja. Want dat geeft, uh, dat is absoluut, het, het heeft een toegevoegde waarde. Ja. Ja. En... Uh, ja. Gewoon omdat er, uh, nou, het is vaak wel goed bedoeld, maar uh, mensen of ze hebben nauwelijks dat op, uh, op de camera, dat ze niet durven, of ja. ze staan in de weg. Ja. En, en uiteindelijk van, oh, wil je dit goed doen? Ja, je moet zoveel investeren en, en dat, dat kun je niet tegen vrijwilligersvergoeding doen. Uh, nee, nou ja, of je kan het even doen, maar je houdt het niet vol. Nee, je houdt het nee en, uh, ik merk wel dat er, uh, nou dan komen er weer mensen en dan verdwijnen er ook weer mensen, want... Ja, je moet er heel veel voor doen om, om zichtbaar te worden. Ik vond het wel ja. heel grappig wat jij zei, Ilja, of uh, uh, Christel, hè, van uh, hoe ik nou bezig ben. Uh, dankzij Anna. Anna attendeerde mij erop dat ik niet zichtbaar was. Ik dacht, nou moet er wat gebeuren. En uh, nu krijg ik aanvragen uh, via de website. En dan zeggen mensen, ja, maar ik wil jou hebben. En ik zeg, ja, uh, iedereen heeft zijn eigen tone of voice. Dus je, je kunt lang niet iedereen uh, helpen. Maar hè, dat, dat, dat, dat uh, via de site, hè, dat uh, mensen zeggen van ja, maar nou, ik, heb die, ik heb je werk gezien, wat je hebt geschreven, en daarom wil ik jou hebben. Ik denk, ja. ja. Dus dit jaar voor het eerst hoor. Maar, uh... Ja, nou, maar dat is heel waardevol uh, Gerda. Ja. ja. ja. Hey, want ik, ken ook, ik heb ook wel eens terug, ik vraag altijd nabestaanden hoe ze aan mij zijn gekomen. Kijk, als het via de uitvaartleider komt, dan weet ik dat het deels hè, via de uitvaartleider komt. Maar als ze mezelf hebben gezocht van hoe was dat dan, of uh, hoe, hè, als ze mezelf hebben benaderd. En er zijn er ook bij zeggen van ja, de uitvaartleider had mij drie websites gegeven. En één van was van jou. En, uh, en dan wil ik ook weten van waarom koos je dan die voor mij? Ik bedoel, wat, ja. wat maakt het dan dat ik ja. dat ja. Ja. ja, ja. Dus dat zijn altijd wel uh, mooie graadmeters ook voor jezelf. Om dat altijd ja, terug te blijven krijgen en ook vragen. Ja, ja. ja. dat dus ja, maar maar gaat. Ik wel in. dat ze blij zijn. Maar je kan al blij zijn met één foto en niet een hele reportage. Ja. ja. Ja. ja. All Goed, hartelijk ik heb nog wat, maar dat, dat, dat weet ik niet meer. Okay. Ik, oh ja, dat, dat wilde ik ook nog even kwijt. Jij bent maar. er klaar mee, Christel? Ik ben er eigenlijk klaar mee. Ik ga ja, helemaal eventjes, goed. Uh, nog weer voor morgen aan de slag. Hartelijk dank voor je uh, aanwezigheid. Sorry, ik had mijn oortjes al uit. ja Hartelijk <laughs> dank voor je aanwezigheid. En, uh... <laughs> Iets te snel. Ja. Uh, graag gedaan. En uh, als er een keer weer voorkomt dat het, dat het fijn is dat, nou, dat een paar van ons erbij zijn, dan uh, Trek het maar aan de bel. Helemaal het is super. Super. leuk om alle bekende koppen te ja. zien. En, uh, ja. ja, We weten je te vinden. Allemaal <laughs> succes op de nieuwe cursisten. Hopelijk succes. Ja, het is, het is heel een mooi werk. vak, dus je hebt wel dingen gehoord dat je denkt van help, maar uiteindelijk wint het mooie dat je, dat je weet waar je het voor doet. En dat je daar ook voldoening zelf uit haalt. En, uh, ja. Ja. Ik zou niets liever willen doen dan dit. Dus, uh, en je doet het. Nou, blijf zo het zo doorgaan. Zo is dat. Wat uh, we er wel neervallen. Hey, doei, doei. doei. doei. doei. <laughs> nou, ja, hartelijk dank. Ja, is er nog, Patricia? Heb jij nog iets uh, toe te voegen? Of uh, ben je ook uh, tevreden met het gesprek? Ik ben hartstikke tevreden met het gesprek. Ja, mooie woorden, toch? Ja, fantastisch. Ja, Manu is wel echt vet gaaf. <laughs> Thanks. Ja. ja, leuk. Hartelijk dank ook voor jou. Uh, Toevoegingen, jouw aanwezigheid. Dankjewel. Gerda, fijn dat je binnenkwam wandelen nog en dat je zo mooi uh, ja, ook, uh, je hebt kunnen vertellen over hoe jouw gang en uh, hoe goed het nu met je gaat. Ik ben er heel blij om. Mijn zus die laatst ook nog aan mij vroeg. Ja, is Gerda iemand helemaal uit het noorden? Dan moeten we helemaal naartoe. En uh, Gerda, ken jij die ook? Ja, ja. ja die ken ja. ik goed. Ja. <laughs> wat, fijn, wat fijn te weten dat zij het mag doen. Ja, dat ja. was ja. Ja. Ja. Ja, heel leuk. Ja. Leuk, top. Ja. Nou, en dan hebben we Ellen en uh, Jos. Dank jullie wel voor je vraag en uh, toevoegen en um, er aanwezig zijn. Hartstikke tof. Dankjewel. En dan uh, Ilja en ik, we gaan hem afsluiten. Ja, We gaan ze weer online zetten. We uh, zijn weer terug te kijken. Vandaag was uh, de opname van gisteren nog niet gelukt, maar dat komt er aan. Oké, okay, iedereen heel veel succes. En dankjewel. Super. Dank jullie wel. Eh, doei.